Hallo en welkom bij Palsmobile Twainstaf Ik ben met vier verschillende onderwerpen bezig Die allemaal vertraagd zijn vanwege onderdelen die er niet zijn um, In de tussentijd had ik ook nog een tuin die iets uh, vink gesnoeid moest worden Dus uh, het uh, schema uh, loopt, uh, loopt niet helemaal goed Maar met het snoeien van de tuin kom ik wel dit tegen Oeh. Oeh. Dat was mijn hoofd tegen een balk. Eh, werkspoor Amsterdam. 864, eh, nummer 864, anno 1950. Hing aan de muur onder een klimop verborgen. Eh, natuurlijk ken ik werkspoor, maar ik ken werkspoor uit Utrecht. Eh, werkspoor Amsterdam. zegt <coughs> mij niet zo heel veel. Ik weet dus ook niet of dit uh, voor een trein is, of ik vermoed eerlijk gezegd voor een tram. Een tram, maar dat weet ik ook niet. Er uh, staat ook niets op de achterkant, behalve wat oude spinnenwebben. En uh, mijn vraag aan jullie is: heeft iemand enig idee waar dit plakkaat van geweest kan zijn? Ik ben heel nieuwsgierig. Uh, ik vind, het er, uh, ik vind het mooi, ik vind het er hem leuk uitzien. Dat is goed zwaar. En uh, toch grappig dat zoiets aan een, uh, aan een muur hangt in je tuin onder een klimop van een huis. Wat ik nou dan nou, bijna al een jaar heb, maar pas een half jaar inwon. woon. Um, nou, heb je ideeën, tips uh, waar ik iets kan zoeken, laat het uh, weten in de in de comments en uh, ik hoop uh, uit kunnen vinden waar deze nou eigenlijk van was.